Hey hello, hier ben ik weer. Ja, nog steeds op de boekenbeurs zoals je ziet. En uh, ik was uh, net even gezellig in een stip aan het uh, kijken. Zeg maar, uh, wij van MajorAven gaan toch vandaag eens achterhalen hoe groot de interesse nu is in het lezen en misschien wel het bekijken van strips bij jongeren en kinderen. Vandaag heb ik hier afspraak met Rune. Zij is 10 jaar en zij houdt heel erg van fantasieboeken zoals Spiderwick. Even aan. Hey, dag Rune. Hier ben ik dan om eens uh, met jou te hebben over je favoriete leesboek. Mag ik ja. binnenkomen? Ja. Dankjewel. Hoe, hoe vaak lees je zo'n boek? Voor het slapen gaan. Voor het slapen gaan. Dat ja. is wel het leukste, zo. En ja. uh, komt de mama dan soms niet? Nu nee. is het wel tijd om te gaan slapen? Soms, maar af en toe, ja. Zeg, Jo, in welke strip ben jij hier aan het bladeren? Een strip over vampieren. Een strip over vampieren? Zeg, hou je dan heerder van vampieren en fantasieverhalen? Ja. Ja? Zeg, en, um, lees jij ook graag leesboeken? Ja. Ja? En uh, wat lees je nu het liefst? Leesboeken of toch meer de strips? Strips. Ik uh, lees graag de boeken van Jerome Mastelton. Zeg, dat zijn toch veel tekeningen. Kijk je dan meer naar de Prenten of lees je ook? Ik kijk veel naar de Prenten, maar ik lees heel het boek ook uit. Zeg, wat vind jij eigenlijk zo leuk aan strips? Dat, dat de fantasiestrips leuk zijn en dan kan ik ze ook de dingen daarin wat natekenen. Natekenen? Dus jij tekent ook graag? Ja. Dus jij tekent echt de, de strips na? Ja. En de verhalen? Ook een beetje. Ik, eh, ik zie daar ook zo al die een, een prachtig boek liggen. Welk boek is het? Spiderwick. Is dat jouw favoriete boek? Ja. Oh, zeg hem, volgens mij is het een uh, fantasieboek, uh, een avonturenboek. Ja. Waarover gaat het? Uh, over een tweelingbroer en een grote zus. Uh, die verhuizen naar het huis van hun oud-oud oom. En er uh, wonen allemaal rare beesten, beesten rond het huis en ze zijn in gevaren. Dus hou je heel erg van avontuur? Ja. Want dat is toch ook iets hé, wat uh, meestal de, de, de jongens, hé? want je bent dus een avontuurlijke stoere meisje. Ja. Oké. Okay. We stelden ook enkele vraagjes aan Claudia van Struppwinkel Alex uit Berchem. Uh, lezen kinderen nu meer strips dan leesboeken, of hoe zit dat daar juist tegen? Uh, sommige kinderen lezen wel meer strips, en er zijn er anderen die het een beetje moeilijk hebben met boeken lezen, en die neigen dan eerder inderdaad naar de strips, omdat dat toch iets leuker is. Ben je op zoek naar een, specif een specifieke strip of een leesboek? Ja. Ja? Naar wat ben je precies dan op zoek? Uh, naar een boek over het leven van het loser. Ja, over het leven van wat? Een loser. Wat vind je zo leuk aan de bibliotheek? Kom je er vaak? Ja. Ja? Elke woensdag. Elke woensdag? Ja, soms niet. En uh, wat vind je zo leuk aan de bibliotheek? Uh, dat er allemaal zo toffe boeken in staan. En dat ja? Zeg, hoe kies jij eigenlijk een boek? Kijk je bijvoorbeeld ook naar het tekstenboek of het boek? Uh, middelmatig zo. Middelmatig zo. Ja. Tussen de twee. Zo. Ja. Niet te dik, niet te dun. Ja. Zeg uh, waarom lees je nu zo graag binnen? Um, je kan er zo gelijk mee in beleven. In het is ja. dus gewoon om je totaal zelf te kunnen fantaseren. Ja. Super. Elke aflevering vragen we ook aan een jongeren om een fragmentje voor te lezen uit hun lievelingsboek. Vandaag leest u nu voor uit het boek Spiderweek. Heel voorzichtig telkens wegduikend achter de bomen, nadat de Thierry en Merali, het Gruzelkamp. De grondslag bezaaid met glasgerven en afgebrokkelde botten. Hoog in de bomen zagen ze kooien, gevlochten van doornwijgen. Plastieke zakken en andere afval aan de takken Het Geplette limonadeblikjes die tegen elkaar kletterten. Als Het duurt ook niet zo lang om een strip uit te lezen ten opzichte van een, van een boek. Daar zijn ze toch iets langer mee bezig en vandaar dat strips voor de kinderen echt wel leuk is en dat ze dat echt wel graag lezen. Ja. Voilà, er is dus degelijk wel een goed verschil misschien wel tussen leesboeken en strips. En meer zie je en kom je te weten in de volgende aflevering.